Deze zaak gaat erover wie moet worden aangemerkt als belanghebbende in een procedure over een verzoek tot wijziging van de voorname van een minderjarig kind. Een man en een vrouw hebben in 2019 samen een kind gekregen. De vrouw is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en is alleen belast met het gezag. Maar de man heeft een omgangsregeling met het kind. De vrouw heeft de rechtbank gevraagd om de derde voornaam van het kind te schrappen. Deze derde voornaam van het kind is gelijk aan de naam van de man. De rechtbank heeft dit verzoek toegewezen. De man stelt vervolgens hoger beroep in, maar wordt niet ontvankelijk verklaard. Volgens het Hof kan de man namelijk niet worden aangemerkt als belanghebbende en tegen dat oordeel komt hij op in cassatie. De Hoge Raad stelt voorop dat uit artikel 798 rechtsvordering volgt dat een belanghebbende degene is op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft. Daartoe moet per geval worden beoordeeld of het onderwerp van de zaak ertoe kan leiden dat de rechten of verplichtingen waarop de betrokkenen zich beroept rechtstreeks door de rechterlijke beslissing worden geraakt. Als dat zo is, dan is de betrokkenen belanghebbende. En dit is onder meer het geval als de betrokkenen door de beslissing van de rechter wordt geraakt in de rechten die uit het EVRM voortvloeien. Zoals het door artikel 8 EVRM gewaarborgde recht op bescherming van het familie- en gezinsleven en het privéleven. Volgens de Hoge Raad blijkt in dit geval uit de uitspraak van het Hof dat tussen de man en het kind sprake is van familie- en gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM. En dat de man het kind niet heeft erkend, niet is belast met het gezag en dat zijn vaderschap niet gerechtelijk is vastgesteld, doet hieraan niet af. Het schrappen van de naam van de man uit de voorname van het kind raakt bovendien niet alleen de identiteit van het kind. Naar het oordeel van de Hoge Raad levert het schrappen van deze naam namelijk een inmenging op in het tussen de man en de zoon bestaande familie- en gezinsleven en in het privéleven van de man. En de man dient om die reden bij het besluitvormingsproces daarover te worden betrokken. En dat betekent dat de man in deze procedure als belanghebbende moet worden aangemerkt. De Hoge Raad vernietigt dan ook de uitspraak van het Hof. En de zaak moet nu verder worden behandeld en beslist door een ander Hof.